En hebben we Piet. Hallo. waterschap doet aan de waterkwaliteit in het gebied. En ik uh, projecteer het nu op de Wapslevense A, maar het is eigenlijk een beetje een algemeen onderzoek wat wij bij al onze waterlichamen doen. Um, een kleine introductie over wat de waterkwaliteit is en waar het waterschap aan moet voldoen. Wij moeten voldoen aan normen die vanuit Brussel zijn opgesteld. De Europese Unie heeft in 2000 de kaderrichtlijn water opgesteld. En daarin staat eigenlijk dat al het water in Europa aan een bepaalde kwaliteit moet voldoen. Ik wil terug willen laten we zich stuur naar beneden zakken. maar. Worden. Met een nieuwe uh, stal, met een huisvesting, de kapeling ja. En uh, er is nog een het aanbouw Want ik heb één, het is één één geworden En de, de nieuwe stal en alles, nee dat is allemaal nog hetzelfde Dus en, de, en we doen, uh, zijn net al 10 hectare aan geradinkt De natuurveren is met natte draadinkt, dus zijn die randen daar ah, ja. Ja. En, Ja. gaat het? Net de om draaien nou, foto's van de maak dat ze in de city dankzij in het voorjaar er allemaal uh, leuk en uh, en met grote bloem. hier ligt wat en daar hinder het ligt nog dus... wat Nee, uh, met, de, met de waterwet is er gewoon wel een grote kwaliteitsverbetering doorgevoerd. Maar zijn we er dan ook? Nee, we zijn er nog niet. Dat is natuurlijk nu weer heel actueel met de stikstofcrisis. Uh, dat zegt wel dat er minder voedingsstoffen in het water zitten. En doordat er minder voedingsstoffen in zitten, krijgen meer planten een kans om te groeien. werkzaamheden zullen nog gebeuren wat, waar de nesten markeert voor oh ja. de boeren en goed contact met de boeren hebben die wat ze hebben waar de nesten ja. zitten en ze uh -huh. bij bijzetten en al die dingen meer. Ja. Oh ja. Dus en waar niks gebeurt, dan, ja we, we, we schraaien zo, maar in principe doen we daar bijna. Of dan later wees, daar in de eerste met de later met voor maaien wat later dan. Bregje heeft prachtige verhalen verteld. Uh, we krijgen ook nog een mooi verhaal over de waterkwaliteit, want het best ingewikkeld. Piet heeft ons meegenomen in een stukje 'historie' en weidevogels. Daar komt ook nog een stukje over na. Uh, en ik heb wat voor jullie meegenomen. Als bedankje ja, er. Ja, dus, er zit een tas bij. Dankjewel. Ik ben die tas. Dankjewel. ben hier in de Ik ben hier in Fiets tas. Ik ben hier in ook tas. Ik ben hier in de tas. Ik ben hier tas. In de zon zit je lekker in het verhaal. Ik nooit je ja. Ja.